DJI heeft met de Mavic 2-series een belangrijk platform in handen, want het is een mooi compact toestel, wat enerzijds heel compact is en makkelijk is mee te nemen, maar anderzijds toch ook best wel krachtig is. En in die Mavic 2-series zijn best wel veel verschillende versies. Dat begon met de Mavic 2 Zoom en de Mavic 2 Pro, die overigens nog steeds beschikbaar zijn, wat meer voor fotografie en filmwerkzaamheden. En even later kwam daar voor wat meer zakelijke toepassingen ook de Mavic 2 Enterprise bij. Ook in de zoom variant en daarnaast in de dual variant met een kleine warmtebeeldcamera en een kleine kleurencamera. Nou, op zich was dat een fantastische instap en zeker ook voor het geld en het formaat een fantastische instap in de warmtebeeld waar je niet zo heel veel keuzes hebt. Maar de volgende stap in warmtebeeld om wat meer resolutie te krijgen was eigenlijk gelijk naar een matrix 300 of een matrix 210 met een XT2-camera, wat een veel groter formaat maar ook een veel hogere kosten met zich meebracht. Nou, dat gat in die markt heeft DJI ook gezien, want ze hebben inmiddels de Mavic 2 Enterprise Advanced aangekondigd. En we hebben hier ons eerste demo model binnen, dus daar gaan we even naar kijken. Eigenlijk is het in basis een Mavic 2 Enterprise met een andere payload eronder. En daarnaast heb je ook de RTK-optie. ...als nieuwe feature op deze Mavic 2 Enterprise Advanced... ...wat je niet op de andere Mavic 2 toestellen ziet. We gaan eens even naar het toestel kijken en dan gaan we zo nog even de verschillen bespreken. Nou, het wordt geleverd in de koffer zoals we de andere Mavic 2 Enterprises ook kennen... ...met schuim in de deksel en vakjes voor alle accessoires. Even het schuimpje eruit en dan hebben we als eerste natuurlijk het toestel zelf. Die halen we er even uit. Daarnaast hebben we een aantal setjes met propellers liggen. Daarnaast zit een vakje met enkele kabeltjes. Er zit bij deze versie omdat het een demo model is, wat meer kabeltjes dan normaal voor de verschillende internationale pluggen. De uiteindelijke Europese versie wordt gewoon alleen geleverd met een Europese plug. De drie accessoires die we kennen, dus de speaker, de spotlight en de beacon module. Daaronder ...vinden we ook nog een aantal van die diverse verloopkabeltjes. Daarboven vinden we zoals gewoonlijk de oplader. De boekjes die er natuurlijk standaard bij zitten. En de Mavic Enterprise Advance wordt standaard geleverd met de Smart Controller. Dus ook die zit daar in de koffer. Ik ga een aantal van de onderdelen eventjes een beetje overslaan, omdat de lader en de kabels en dingen die erbij zitten aan USB-kabels en accessoires eigenlijk allemaal hetzelfde zijn als bij de gewone Mavic Enterprise. Wat dus wel nieuw is, is het feit dat deze Mavic Enterprise Advanced alleen maar geleverd wordt met de smart controller. Bij de gewone Mavic Enterprise Dual en Zoom kan je kiezen tussen de versie met de gewone remote of de versie met de smart controller. Maar deze wordt alleen maar met de smart controller geleverd en dat heeft ook deels weer met die RTK-module te maken. Nou, de toestellen, als je dat vergelijkt met de oude dual noem ik het maar eventjes, zijn eigenlijk qua maat redelijk identiek. Je ziet dat ze eh, nou ja, qua formaat, deze heeft dan net even de beacon erop zitten, maar verder qua formaat en, en aan alle zijkanten dingen zijn ze echt helemaal identiek. Maar het verschil zit er natuurlijk in deze camera. En als we de gimbal guard er even afhalen, dan zien we dat verschil ook. Sowieso zie je dat die camera een stukje groter is. Dit was een vrij platte camera en dat is echt een veel meer vierkant blok. Bij deze zaten de twee lensjes naast elkaar, de warmtebeeld en de RGB camera. En bij deze zit de RGB camera aan de onderkant en de warmtebeeldcamera aan de bovenkant. Die dus een veel hogere resolutie heeft dan de Dual. De Dual heeft 160x120 pixels. En de Advanced heeft 640 bij 512 pixels. En daarmee is de resolutie eigenlijk gelijk aan die van de duurdere H20T en XT2 warmtebeeldcamera's. Nou, als we verder naar het toestel kijken, dan zien we dus aan het toestel eigenlijk niks nieuws. Het toestel ziet er qua buitenkant helemaal identiek uit als een gewone Enterprise Mavic. En de camera valt natuurlijk wel op en is echt inderdaad een, nou ja, een stukje groter en, en wat vierkante, omdat natuurlijk die verschillende sensoren erin zit. Um, intern zijn er wel een paar kleine wijzigingen geweest. En dat heeft dus voornamelijk te maken met de optionele RTK antenne, die ook nieuw is in deze Advanced. Je had bij de gewone Enterprise natuurlijk de beacons die je erop kon doen en de spotlight en de speaker, die we ook standaard bij dit toestel hebben. Maar er is nog een extra module die alleen op dit toestel kan en dat is die RTK module. Die hebben we hier er nog niet bij liggen, maar die RTK-module gaat ook net als alle andere modules hier aan de bovenkant erop. En die RTK-module zorgt ervoor dat je dus een RTK-GPS-systeem krijgt in dit toestel. En dat maakt hem daarmee weer geschikter voor mapping. En zeker ook met die thermische camera, ook voor een stukje thermische mapping. Um, en die RTK module die werkt dus alleen op de Mavic Enterprise Advanced. Die werkt niet op de gewone Enterprise Dural of de Enterprise Zoom. En daarvoor is dus ook de Smart Controller nodig, omdat je op dat moment een N-Trip verbinding nodig hebt. En die kan je via de Smart Controller met een internetverbinding kun je die maken. Zoals bijvoorbeeld met ons drone RTK netwerk. En daardoor wordt deze remote dus ook standaard of dit toestel altijd standaard met de Smart Controller geleverd en niet meer met de losse remote. Nou, dit demo model hebben we dus inmiddels binnen, dus we gaan hier snel even mee aan de slag om ja, toch een eerste indruk ervan te krijgen en te kijken hoe de beeldkwaliteit van die camera is en hoe zich dat nou verhoudt ten opzichte van die gewone dual. De eerste zending verwachten we ook op korte termijn, dus mocht je nou meer over dit toestel willen weten of zo'n toestel willen reserveren, dan kun je uiteraard even contact met ons opnemen op terecht op droneland.nl.